Oké. Okay. Daar trap ik je maar mee, want dan moet ik het niet meer losmaken. Allee. Allee, Allee manneke. Allee dan. Beste mensen van Hollandse uh, Delta. Ik ben Alexander. Ik sta hier uh, wat ik noemde DJ Boet in de Polder. Op de achtergrond, uh, achtergrond zie je op de dijk overslagproeven door Infram. Hieronder het tentenkamp. En we draaien door. En wat zien we daarachter? Ik loop even met u mee. Dan zien we Adrie en Sjaak. Op de dijk. Tussen de Hetwiegenpoel en de Kreek. En ze zijn naar harte water aan het spuien. Gefeliciteerd mannen. Hartstikke goed gedaan. Daarnaast zien we nog even rentelpumps. Die heeft de wedstrijd verloren vandaag. Maar is hard bezig met Jan de Nul. Om nog wat extra water bij te zetten als het nodig is. Hartelijk bedankt. We maken er een mooie klus van samen met jullie, hieronder staan de Brest Defenders waarmee we het dijk gaan beschermen als het hoogwatercrisis is. Het gaat nu heel rap vol raken, maar we willen ook nog spuien vandaag op de westerschelde die erachter achter ligt. En we moeten voor het hoogwater moeten we onze schuif opengezet hebben. Ondertussen is hier Danny Jansen, promovendus van de TU Delft en ook bij de NLDA, dus de Nederlandse Defensie Academie. Bezig om een kunstmatige bres te bouwen. Dus kunstmatige bres met schuif en hefboom. En daarachter een debietbak. Dus zo gaan we allerlei noodmaatregelen in geval van crisis gaan we zo testen. En dat gaan we de komende tijd doen. We gaan ook andere testen uitvoeren. We gaan bresinitiatie mogelijk met explosieven testen. En we gaan ook mobiele keersystemen testen.